Goeiedag, we zagen vandaag een duidelijke tweedeling tussen de ochtend en de middag. Vanochtend was het bewolkt, regende het af en toe even, maar vanmiddag brak vooral in de westelijke helft van het land de zon van tijd tot tijd door. Mooie opklaringen dus, en daarbij lag de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar, met op sommige plaatsen wel een graad of 10. Nu krijgen we de komende 24 tot 48 uur met tamelijk wisselvallig maar ook onstuimig weer te maken. Dat heeft te maken met een lager drukgebied dat trekt over het noorden van de Noordzee richting Denemarken. Maar ook daarachter zien we vrij veel eh, zones met regen over onze omgeving schuiven. Vooral donderdag kan regionaal een natte dag worden. Kijken we dan nog wat verder dan zien we dat richting vrijdag de meeste regen naar het oosten wegschuift, Dat er weer plaats voor wat opklaringen komt dus zal dan af en toe de zon weer doorbreken. Nou, zoals gezegd wordt met name morgen dus wel een vrij onstuimige dag, zeker in de noordelijke helft van het land. Hier zien we de verwachte windstoten en dan zien we dat morgen in de loop van de ochtend een gebied met vrij zware windstoten zich vanaf het noorden uitbreidt over de noordelijke regio's van het land. En daar kunnen best uitschieters bij voorkomen tussen de 75 en misschien wel 90 km per uur. Nou, in de rest van het land blijft het allemaal wat rustiger en dat geldt ook voor komende nacht. Er zijn wat opklaringen, maar er komen ook wolkenvelden voor. In het westen kan een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden in de kustgebieden tot lokaal 1 of 2 graden in het binnenland. En dat betekent dat het vlak aan de grond toch weer een graadje kan gaan vriezen, net zoals afgelopen nacht. Nou, de wind houdt zich in eerste instantie nog rustig, is meestal matig van kracht, maar tegen het eind van de nacht dan zien we in het noordelijk kustgebied de wind steeds verder in kracht toenemen. Die komt uit het westen tot noordwesten en dat kan morgen in de loop van de ochtend en begin van de middag in het noorden en noordwesten zware windstoten dus opleveren. Nou, later neemt de wind vanuit het westen weer in kracht af en het weerbeeld is tamelijk bewolkt, verspreid over het land valt wat regen, maar in het zuiden met name kan ook de zon af en toe even tevoorschijn komen. Het wordt daarbij maximaal een graad of 8. Donderdag regent het met name in een brede strook van west naar oost over het midden van het land lange tijd, daar kan dan plaatselijk ook meer dan 10 mm vallen. In het noorden is het droger en breekt later de zon nog even door. Aan de temperatuur verandert heel weinig en dat geldt ook zeker voor de rest van de week. Want ook vrijdag en in het weekend is het zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 7 tot 10 graden als maximum. In de nachten ligt de temperatuur ook ruim boven het vriespunt en in het loop van het weekend, maar ook zeker begin volgende week, dan krijgt de zon meer ruimte. En dat heeft effect vooral op de nachttemperaturen. Want gaan we naar de temperatuurpluim kijken, dan zien we dat vooral na het weekend de nachten een stuk kouder worden. Met lichte vorst, in het binnenland misschien zelfs wel een keer matige vorst. Maar overdag blijft het kwik toch vrij ruim boven het vriespunt liggen. Ik wens u nog een mooie dag.